Luister. Ik weet dat jullie me kunnen zien en ik weet dat jullie me kunnen horen. Ik ga er zelfs al van uit dat jullie weten wat ik ga doen. Maar weten jullie ook waarom? Ik wil dit niet. Ik wil niet dat we altijd en overal worden bespied. Ik wil niet dat alles over iedereen voor altijd wordt vastgelegd, opgeslagen en geanalyseerd. Dat onze rechten worden geschonden en dat we hier niet over horen totdat iemand erover lekt. Ik wil niet dat wij geen geheimen mogen hebben, maar jullie wel. En ik wil al helemaal niet dat een paar mensen die dapper genoeg zijn... om ons hierover te waarschuwen, zo genadeloos worden vervolgd. Jullie controleren ons, maar niemand controleert jullie. Dat moet anders. En daar wil ik wat aan gaan doen.